20 tijdschriften hadden we, vier dagbladen, vakbladen, vakbeurzen. Een mega groot bedrijf. We hadden, nou, toen we het verkochten, 700-800 man uh, in dienst. Het was gewoon mijn droom. Dat ik dacht. wow, als dat zou kunnen, ik heb er nooit bij stilgestaan dat ik ooit met geld uit Rusland zou kunnen komen. Het was toen in die tijd trouwens 20 miljoen gulden. Een huis op de Apollo laan en een boutique in de PC Hoofdstraat. Dus daar heb je hem, vertel ik het. Je verkoopt jezelf, hè? Als ja. jij als ondernemer je eigen bedrijf bent begonnen, dan ben je uh, jezelf aan het verkopen en dan zit je er super emotioneel in. Dat is ook het geluk van je bedrijf verkocht hebben. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video op CVD TV, het YouTube kanaal voor ondernemers. En als je luistert naar de podcast, ook van harte welkom. Uh, hoe verkoop je nou als ondernemer uh, je bedrijf en wat komt er allemaal bij kijken om überhaupt uh, zeg maar een bedrijf te kunnen verkopen en om dat goed te doen? Daarover praat ik in de serie Dream Exits die ik maak met No Monkey Business met verschillende gasten. En in deze aflevering een hele bijzondere gast, Annemarie van Gaal. Van Harte welkom Annemarie. Dankjewel. Nou zeg ik weer Annemarie van Gaal. Uh, is dat nou ja, goed? Ja, dat is het niet. Nee, nee hè? Nee, uh, ik gebruik gewoon in dagelijks verkeer mijn uh, mansnaam. Ja. Dus MackNack. Mac en moet ik dan in de ondertiteling die nu dan in beeld verschijnt, moet ik dan jouw getrouwde naam of gewoon? Nee, al zet maar gewoon een van brief Jij hebt, maar dat is alweer lang geleden, laat daar eens even mee beginnen. Jij hebt ooit je bedrijf verkocht, hè? Ja, ik, toen ik hierheen reed, dacht ik van: oh, hoe vaak heb ik eigenlijk mijn eigen bedrijf verkocht? Dus buiten zeg maar investeringen, want die gaan er ook wel eens uit, hè? Maar ja. goed, dan ben je gewoon maar investeerder. Ja. Heb ik drie keer iets verkocht? Drie keer al? Ja. Oh, maar de, en was die in Rusland de eerste dan? Ja, dat was in de negentiger jaren. In de negentiger jaren heb ik in Rusland gewoond. Ik ben ja. in 1989 erheen gegaan. Um, uiteindelijk in 1991 samen met Dirk Zouwer, wat toen mijn zakenpartner was, ja. Independent Media begonnen. Uh, dat heel groot uitgebouwd. Dat waren bladen nog, toch? Twintig tijdschriften hadden we. Vier dagbladen, vakbladen, vakbeurzen. Een groot bedrijf we hadden nou, toen we het verkochten zeven, achthonderd man uh, in dienst. Oei. Ja. En, en, en, en hoe, uh, hoe lang heeft dat verkooptraject toen geduurd? Zeg maar? Vanaf het idee dat jullie zeiden van hey, misschien kunnen we het verkopen. En... Ja, we hebben eigenlijk twee uh, verkoopmomenten gehad. De eerste verkoopmoment was dat we een minderheidsbelang uh, wilden verkopen aan een Russische oligarch. Ja. Want di dit was in die tijd, wij waren 100% Nederlands nog steeds. Ja. Uh, en we hadden toch wel een gevoel van, wow, die oligarchen die beginnen wel heel veel drukken. macht te krijgen. Ja. Dus, uh, ja, en ze wilden allemaal wilden ze natuurlijk een deel van ons kopen. Ja. Want wij waren zo, ja, best wel het meest sexy uh, mediabedrijf. Ja. We hadden natuurlijk de Russische versie van Cosmopolitan, van Playboy, van Men's Health, van Harper's Bazaar. En natuurlijk ja, de Moscow Times in Petersburg. Weet je, het was gewoon een sexy bedrijf. En gloriteit van de magazines en de tijdschriften. Zo, ja. zo. Ja. En, en, en de glorietijd van de Russische democratie. Hè? Ja, ja, ja. En dus Onafhankelijke pers was gewoon heel ja, belangrijk. Ja. Ja. En ons bedrijf heette Independent Media. Het was gewoon... Het, het klopte. Right time, right place, alles. Ja. Uh, dus uh, we hadden al een hele parade gehad van uh, oligarchen <laughs> die het graag wilden kopen. Spraken jullie Russisch dan of van Engels? Ja, zeker. zeker. Kun je Russisch? Ja, ik wil het niet horen. Maar ga je vloeiend Russisch? Ja, maar het is wel heel roestig nu hoor. Want ja, ik heb ja. het echt 20 jaar niet, uh, Aha, niet, niet goed gebruikt. Okay. Maar um, we hebben toen die hele parade gehad uh, uh, van um, Russische oligarchen die langskwamen. En die ook inderdaad dat minderheidsbelang. Want we wilden in eerste instantie maar 10% verkopen. Uh -huh. Dat minderheidsbelang wilden kopen. Maar wij hadden ook één voorwaarde. En de voorwaarde was. Uh, wij heten independent media. En. Hoe zou jij, als, hè, als oligarch, hoe zou jij het vinden als wij slecht zouden schrijven over jouw bedrijf, omdat dat nu nou, eenmaal In uh, independent media, is? Ja. Want wij geloven dat een democratie niet kan bestaan zonder onafhankelijke pers. Hm, mooi actueel en dat is thema overigens. Ja, nu Ja, nu ja, uh, ja, uh, ja, hadden we niet meer bestaan. En, wat zei, en toen heb je toen die oligarchen geselecteerd op het antwoord? Ja, en er was er eigenlijk maar eentje die zei van, nou ja, het kan een wens zijn van jullie, maar het is een eis van mij. Oh, okay. Als er iets met mijn bedrijf is en het uh, is nieuws, eis ik dat jullie er op jullie manier over schrijven. Want anders, ik, ik wil een democratie in het land en um, dus ik eis dat. En, en die heeft de minderheid gekocht? Die of? heeft toen 10% gekocht. Ja? En dat was uh, Michael Gadarkowski, die dus later is opgepakt en nog uh, een flink aantal jaren in een Siberisch strafkamp heeft gezeten. Och, Want hij was van Yukos Oil. Ja, en hoe is dat nu mee? Ja, hij mag uh, zich politiek niet meer uh, actief uh, ermee, ergens mee bemoeien. En hij woont in Zwitserland, begreep ik. Mm. En um, ja, ik denk dat hij gewoon, hij is gewoon koud gesteld. Heb je toen uiteindelijk het hele bedrijf verkocht? Ja, uiteindelijk hebben we zijn minderheidsbelang weer teruggekocht. Want toen kwam hij dus in de problemen. Yeah. En toen hebben we um, 100% van het bedrijf verkocht aan uh, Sanoma. Dus eigenlijk um, VNU heeft ons naar Rusland gestuurd Aha. en wij zijn na anderhalf jaar hebben we daar ontslag genomen, hebben we ons eigen bedrijf begonnen. Ja, ah, Zo is het eindelijk even heel ja. lang En Dus, lang, lang, dus eigenlijk ja, ja, kwamen we weer terug in de moederschoot. Ja, ja, ja. en daarmee was, jij, was dat de financiële klappen voor jou? Ja, ja, enorm. Ja. Dat was ook, ik, ik heb daar, ik heb er nooit bij stilgestaan dat ik ooit met geld uit Rusland zou kunnen komen. Nooit. Levend. Ja. Met een retour Maar hoe oud? was jij was jong toch? Uh, ja. Uh, met, ja. Toen je de deal sloot, hoe oud was je toen? Uh, 36. Ja, ja, ja. En ik kwam, um, maar ik heb, ik heb het ook me ook nooit gerealiseerd. Dus in de jaren, dan, de laatste jaren dacht ik wel van, oh, nou stel je voor dat ik naar Nederland kan gaan en dat ik een huis kan kopen <laughs> um, en dat ik dus hypotheekvrij kan leven. Dat, nou, dat, dat, ik, kon, ik kon me daar geen voorstelling van maken, maar dat was gewoon mijn droom. Dat ik dacht. wow, als dat zou kunnen, maar goed, daar ga ik niet van uit. Mm. Uh, het is vooral uh, aanmodderen en uh, iedere keer aan een zijdraadje hangen. Ja. Dus, ja, die uh, kant ken je ook, hè, voor het duidelijkheid. Yo, yo. Ja. Ja. Dus ik. Um, uh, maar ik kwam naar Nederland en ik had ook de eerste keren dat ik tegen mensen zei: van... Ja, in die dag. En toen kreeg ik dat geld. Weet je wel, dat ik echt, ik had gewoon het gevoel van. Dat had niks te maken met die verkoop van het bedrijf, want dat is nooit de, mm. is nooit de reden geweest. Mm -hmm. Ik denk ook als ik van tevoren had geweten van oké, okay, je gaat nu tien jaar. Hè, dit wordt er van je gevergd in Rusland. Dit ga je allemaal meemaken met deze dreigementen. Mm. Met alles krijg jij te maken, mm -hmm. uh, maar aan het eind krijg jij zoveel geld. Het was toen in die tijd trouwens 20 miljoen gulden wat ik er... Oké, okay. uh, jij of zo totaal? Nee, nee, nee, wat ik kreeg ja, ja. in uh, 2000. Um, ik denk dat ik het nooit gekund had. Had je gekund of had je het überhaupt niet gedaan? Als je dat als scenario als ik dat had voorgesteld. Als dat had ik nooit gedaan. Nee, ja, nee. Ja. maar ik heb dat nooit geweten. Ik heb ook nooit geweten en, en dat had ook het doel nooit mogen zijn, want dan was ik er nooit doorheen gekomen. Is dat een belangrijke les voor ondernemers die hun bedrijf zouden willen verkopen? Dat dus dus het, het plan. Ik wil heel veel geld verdienen met de verkoop van mijn bedrijf. Dat is mijn main target. Dat dat een foute instelling is. Uh, ja, ik denk wel dat je naar een exit moet gaan en dat je daar ook heel bewust naar moet werken als je dat al wil. Moet je naar een exit? Um, nee, natuurlijk niet. Want in principe, uh, de beste ondernemers, die hebben, dat heel, die hebben helemaal niet die eindpaal in zicht. Nee. Want wat, wat zijn redenen om te streven naar een verkoop van je bedrijf? Wat zijn de goede nou, argumenten om dat te willen? Um, als je merkt dat, um, dat je zelf aan het eind van je Latijn bent, of in mijn geval, weet je, elf jaar in Rusland wonen en mijn kinderen ja, willen, wilde ik toch een goede opleiding geven. Dus ik wist dat ik gewoon terug zou gaan naar Nederland. Ja, ja dan ga je praten, nou in mijn geval met de za mijn zakenpartner, hè, van hoe zit Dirk. jij erin, hoe zit ik erin, ja. uh, wat zullen we doen, uh, wil jij erin blijven, want mm -hmm. ik ga eruit, weet mm -hmm. je wel zo, mm -hmm. en zullen we daar twee jaar de tijd voor nemen of drie jaar de tijd, weet je wel, zo mm -hmm. hebben we het uh, eigenlijk afgesproken. Dus dat kan een reden zijn, dat je zelf, je, je persoonlijke rol zeg maar klaar ja. is, en wat zijn de andere redenen om, om, om je bedrijf te uh, um, te verkopen. Ja, je persoonlijke rol kan natuurlijk om allerlei gebieden zijn. Hè? Mm. En, en soms denk ik ook gewoon dat je op een gegeven moment ben je moe van het knokken, mm. weet je. En dan als je dat voelt, dat je energie af aan het nemen is omdat je zo hard aan het knokken bent. Dan denk ik ja, ga dan ook even werken aan die exit. Ja, ja. En je hebt je zegt, drie keer heb je een bedrijf verkocht. Ja. Wat waren die andere twee dan? Eentje was een keer klein, maar dat was een retail uh, iets. En de andere keer was... Wat voor retail iets? Uh, een boutique. Maar de, was, maar de andere was... In Amsterdam. Waarom wil je er niet over praten dan? Nee, dat was maar klein. Oh, okay. Maar um, het andere... Ik kwam terug in Nederland, uit Rusland. Ja. En ik dacht van, uh, oh wow, uh, wauw, wat wilde ik ook alweer als uh, klein meisje? Um, want ik had geen idee wat ik moest gaan doen. En hm. toen dacht ik, oh ja, een huis op de Apollo-laan en een boutique in de Pessehoefstraat. Dat waren een beetje stel heb je hem stel ik het. Dat waren dromen als meisje en omdat ik gewoon niet wist waar ik moest beginnen, dacht ik weet je, dan doe ik dat. Ik koop dat huis op de apollo -laan. Hypotheekvrij. <laughs> ja. ja. En, uh, en een boetiekje op de PC Hoofd. Ja, maar goed, toen zat ik in die boetiek <laughs> en ik had natuurlijk pand erbij gekocht. En toen dacht ik van, oh, het is eigenlijk ook best wel gaaf als ik hier nou meer panden ga kopen en als ik daar dan een bedrijf van maak. Dus ik heb meer panden op de PC Hoofdstraat gekocht <laughs> en uiteindelijk was ik de grootste bezitter. <laughs> Maar toen kon ik niet meer verder. Nee. Want er was geen bank die mij wilde financieren. Dus uh. ik had alles met eigen geld gedaan. Ja. Het was je geld op. Ja. Toen had je alles in stenen zitten. Ja. En toen? Ja, en dan kun je niet meer groeien. En dan, nee. uh, toen dacht ik, ja, ik kreeg ook iedere week biedingen binnen. Ja. Van uh, wil, je dit, uh, hè, wil je jouw portefeuille verkopen? Ja. Dus dat heb op, je op een gegeven moment gedaan. Op een gegeven moment ja, dacht ik ook van ja, Jezus, ja. weet je, dit is <laughs> zo hoog. Uh, ze mogen het hebben ja, ja precies hé hey, luister eens ik had ik dat op... trouwens maar niet gedaan hè Wat? nee nou, qua geld uh, had ik het niet moeten doen maar, als je nu zeg maar in repre want hoe, wanneer dan 2005. ja Oh, zo, de mythes. Ja, dat was. Uh, ja, maar goed, achteruit kijken heeft ook niet veel zin. Nee, oh, zin. Jij bent natuurlijk wel iemand die ondernemers uh, zijn, zeg maar je bent een soort uh, master voor ondernemers en zo. Hè? En vooral ook voor mm -hmm. mensen die het niet goed doen. Want uh, ik wil even een paar dingen van jou weten, even heel concreet. Want we kunnen het over verkopen hebben, maar daar aan ten grondslag ligt in ieder geval dat je een fatsoenlijk bedrijf moet hebben. Hè? Want je kunt ja. een, een kun niet verkopen. Nee, en met dus, uh, een, goede, een goede omzet. Ja? En je moet het, niet, uh, het moet niet helemaal van jou afhankelijk zijn. Okay, dus je moet het wel lijken. op afstand kunnen. Het hebben. moet zonder jou kunnen. Ja. Oké. Okay. Uh, wat moet je allemaal doen als je kijkt naar je eigen ervaring? Of in de, want je hebt er veel adviesfuncties die je nu ook doet. Hè. Wat mm -hmm. moet je doen om een bedrijf verkoop klaar te maken? Zijn dat ook precies die dingen? Dus financieel gezond. Zorgen dat je jezelf eruit werkt als het ware? Ja, want je zou gewoon iedere keer um, moet, je, moet je iets gewoon foolproof maken en moet je gewoon zorgen dat de systemen zo goed werken en dat de controlemechanismen zo goed zijn dat je ook zelf meer, steeds meer op afstand kunt staan. Mm. Of van het, van het deel wat je wil verkopen of van het hele deel. Eh, niet als sponsormomentje hoor, maar zijn, want deze serie Dream Access, die maakt met No Monkey Business. Die, die mm -hmm. begeleiden bedrijven, met name techbedrijven, uh, mm -hmm. in een verkooptraject. Is het belangrijk om zo'n soort bedrijf in de hand uh, te nemen als je je bedrijf wil verkopen? Ja, absoluut. Want um, ik denk dat die begeleiding ernaartoe uh, is heel belangrijk. Want um, uh, je bent altijd geneigd van het is jouw bedrijf. Um, dus je doet het ook zoals je het altijd al gedaan hebt. Mm. Maar soms is het in aanloop naar de verkoop, uh, er zit altijd vet in. Maar er zitten soms ook hele rare dingen in die na verhouding heel duur zijn en heel weinig opleveren. Mm -hmm. Terwijl je, je bedrijf wordt natuurlijk verkocht op een multiple. Dus ja. je moet gewoon zorgen dat die EBITDA gewoon niet, niet, niet kunstmatig hoog is, maar gewoon reëel is. en ja optimaal is. Ja, en soms kunnen vreemde ogen daar zuiver, Absoluut. beter naar kijken. Absoluut. En het tweede deel uh, waarom het belangrijk is, is je verkoopt jezelf. Hè? Als ja. jij als ondernemer je eigen bedrijf bent begonnen, dan ben je uh, jezelf aan het verkopen en dan zit je er super emotioneel in. Ja, ja. Als de koper uh, iets zegt over jouw bedrijf, dan neem je dat gewoon heel persoonlijk. Terwijl dat niet moet natuurlijk. Iemand nee. moet daar met afstand over kunnen onderhandelen. Ja, ook een reden om daar zo'n bureau tussen te zetten. Absoluut. Wat zijn fouten die veel voorkomen bij ondernemers? Die hun uh, bedrijf verkopen. Nee, überhaupt in brede zin, gewoon ondernemers. Nou, um, wat ik eigenlijk de laatste tijd veel zie, is uh, ondernemers die te... Uh, strak vasthouden aan hoe ze het altijd al gedaan hebben. Mm. Dus die echt zo'n gevoel hebben van, joh, maar ik weet je, ik weet precies wat ik aan het doen ben. Mm -hmm. Maak een perfect product, lever een perfecte dienst. Mm -hmm. Ja, nu gaat het niet lekker, maar, maar het komt goed. Want ja, ja ik, ik, ik weet precies wat ik aan het doen ben. Dus, ja, en de... die ondernemers, um, ja, die zijn gewoon niet wendbaar genoeg om hun product of hun dienst aan te passen aan de tijd. Wat de tijd, ja, of of aan de tijd of wat, wat de samenleving ja. nu wil en wat is het moment dat je als bedrijf dus misschien een negatieve vraag dit hè, omdat mm. we het over verkoop van bedrijven hebben maar zeg maar het tegenovergestelde wanneer moet je besluiten om te zeggen dank dan maar uh, mijn bedrijf aan de willeke hangen en kappen ermee voordat ik mezelf ja. ook persoonlijk volledig in de nest uh, ja wil. ik denk dat je voor jezelf echt altijd van die go no go eik moet van tevoren moet vaststellen ja. en niet als dat dat je, je echt zegt van joh ik wil uh, hier best een ton um, hey, ik noem maar wat ja. uh, risico uh, meelopen uh, maar dan moet ik op een hè, als ik een half ton min zit moet ik wel zoveel klanten hebben gehad of moet ik wel mijn database moet wel zo zijn of weet je wel ik moet dan wel zoveel orders hebben gehad mm. en, uh, en als, als je aan een en je moet het voor jezelf ook hard maken dat die ton is ook echt gewoon de bottom weet je wel mm. dan stopt het ook echt. Okay. Tot slot, ik, uh, ik lees de Telegraaf niet, maar dat is, dat is verder geen principiële kwestie. Maar daar, column, daar ben je columnist, toch? Ja. Daar kom al ik al achter als ik je naam google, vind kan die, van die columns die ik dan niet mag lezen. Al dan, ruim zes jaar lang. Ja, ja, weet Iedere ik veel. Maand. Ja, ik hou je niet elke dag in de gaten allemaal oh, nee, niet. Ja, ja. Uh, maar, maar de vraag die ik toch elke keer weer moet stellen is, je bent bevlogen. Je hebt een enorme mening die, zeg maar, hele belangrijke, ook captains of industry en zo, kun je daarmee inspireren hè, met dingen die jij vindt en zo allemaal. Uh, en, uh, en dat doe je ook in je columns en zo. Zie je voor jezelf nog een keer ergens? Ergens een rol, weet ik veel, in de, in de politiek of in die, in die tak van sport? Nee, ja, ik kan wel zeggen van als ze me bellen, dan uh, overweeg ik het. Maar ja. ik weet zeker dat ze niet gaan bellen. Want? Ja, als ondernemer ben je toch niet van harte welkom in de Haag, aan, zeg maar. Nee, maar moeten we het dan aan Den Haag overlaten? Nee, dat wil ik helemaal niet. Nee. Maar, uh, maar kun je meer doen dan een column? Of is een column juist nou, heel goed? Ik, ik denk op zich wel dat, ik, dat dit het meeste is wat ik kan doen. Hm. En dat ik... Um, Den Haag ook best wel op andere gedachten brengt. Weet je, soms, soms lees ik terug in de kamervragen. Echt letterlijk een zin die ik gebruikt heb. Dus. Ja, ja, ja, dus het heeft wel effect. Ja. Ja, ja. En voor de rest gewoon ondernemen. Absoluut. En meedoen aan een veel leuk, hè? Ja, heel leuk. Dat <laughs> mensen wens je daar ook nog heel veel. Dat nou, te... weet je, dat is ook een geluk van je bedrijf verkocht hebben. Op een gegeven moment moet je ook dan... Uh, dat is een hele periode die daarna komt, dat je echt moet leren van ik hoef niet meer zo hard te werken, nieuwe weet je. Nieuwe zingeving zoeken. Ja, ja je, je zoekt nieuwe, en, en hoe fijn is het als je een goede exit hebt gehad, ja. dat je gewoon daarna ook echt gewoon in ieder geval nooit meer die stress hebt dat je geen, geen geld op je bankrekening hebt, maar dat je gewoon ja, de goede dingen mee kunt doen, uh, niet alleen voor je kinderen, maar ook ja. voor mensen om je heen of voor ja. andere ondernemers ja. en dat je op die manier je, je leven invulling kunt geven. Ja. Ik een geluk... ben een gelukkig mens. Ja, tja, je haalt me de woorden uit de mond. Dankjewel Annemarie dat je mijn gast wilde zijn. Dankjewel. En uh, dankjewel naar het kijken naar een video in de serie uh, Dream Exits hier op 7 TV. En als je hebt zitten luisteren naar de podcast, uh, dankjewel voor het luisteren. Zit je nou te kijken op YouTube en je vindt deze serie leuk en deze gesprekken leuk, blijf dan hangen. Over twee seconden, twee nieuwe video's. Voor nu, dankjewel. Hoi.